Voor het eerst is er bij ons in de winkel een taxatiedag. Mensen kunnen hun oude of antieke spulletjes bij ons brengen... Om te laten taxeren. Ik ben algemeen uh, taxateur van Kunst en Antiek. En wat dat betekent is dat ik zowel bij mensen thuis als in het veilinghuis. Als hier op locatie bij Doorkas. Kijk of mensen dingen in huis hebben waar wij misschien nog uh, een nieuwe eigenaar voor kunnen vinden. Die, het, uh, die daar een, een mooi bedrag voor wil betalen. Als mensen hier achter klaar zijn. Dan kunnen ze afrekenen bij de kassa. Het kost 2,50 euro per onderwerp. En als blijkt dat hun spullen van waarde zijn, dan kunnen ze eventueel de waarde schenken aan Dorkas. Het is vandaag het meest voorbijgekomen. Nou, ik heb eigenlijk niets, niet heel veel dingen hetzelfde gezien. Ik heb een paar hele mooie zaken gezien. Ik heb een heel prachtig uh, miniatuurportretje uh, op een doosje gezien uit 1822. Ik vermoed dat dat toch minimaal 600 euro waard is en eigenlijk mag het wel richting de duizend. Uh, een mastop van een uh, oude Kattexse bomschuit heb, uh, heb ik gezien. En uh, nou, dat waren toch wel een beetje de interessantste dingen. de leukste reactie, uh, ja je hebt altijd twee reacties, de ene zegt oh zoveel en de andere zegt oh zo weinig en het is altijd leuk om te horen oh zoveel. <laughs>